Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Velen van ons besteden veel te veel tijd om uit te vinden hoe we zegeningen voor onszelf kunnen krijgen. Soms proberen mensen hun hele leven te bereiken wat zij belangrijk vinden. Nooit vertrouwen ze op God of laten ze zich door Hem leiden. Uiteindelijk zullen ze een depressief of onvoldaan gevoel hebben. In Psalm 37 vers 3 staat, vertrouw op de Heer en doe het goede. God heeft ons niet geschapen om zelfzuchtig of voortdurend gericht te zijn om onszelf te helpen. Hij wil dat we goede zaden zaaien door uit te reiken naar anderen en hen te helpen. Het goede doen geeft enorme voldoening omdat het geweldig voelt om een verschil te kunnen maken. Het opent ook de deur voor God om je op een grotere wijze te zegenen. Vertrouw God dat Hij de juiste zegeningen in je leven brengt. Terwijl je aan het wachten bent op zijn perfecte timing, begin je alvast met het helpen van anderen. Je zult je opgelucht voelen als je niet steeds maar aan jezelf denkt. Terwijl je aan de slag gaat met het goede te doen, zal God je trouw zegenen en voorzien in je behoeften. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil geen zelfzuchtig, egoïstisch leven leiden. Ik vertrouw dat U zegeningen in mijn leven brengt, terwijl ik bezig ben, hen die U naar mij toe toebrengt, liefde hebben, te zegenen, om het goede te doen en te helpen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.